Susanne en Isabella zijn in gesprek met elkaar. De oma van Isabella is helaas overleden. Een familielid wil de winkel van Isabella's oma weer overnemen. Maar de oma van Isabella heeft die al aan Susanne gegeven voor niets en daar moet dus een oplossing voor komen. Alleen ze kunnen het er maar niet over uitkomen. Susanne wil heel graag een deel van de winst hebben en het familielid wil dat niet toestaan. En voordat Isabella haar zin kan afmaken, reageert Susanne heel boos op Isabella. Ze geeft Jennifer haar zin maar, maar stuurt ze allebei gelijk weg en ze hoeft niks meer met ze te maken hebben.